Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over fagocytose. Fagocytose is letterlijk het eten van de cel. Zoals wij ook eten en drinken, doen cellen dat ook. Dit noemen we samen endocytose, waarbij fagocytose het eten van de cel is en pinocytose het drinken van de cel. In ons lichaam hebben we een aantal verschillende cellen die kunnen fagocyteren, deze groep cellen noemen we dan ook, heel verrassend, de fagocyten. Dat zijn de witte bloedcellen die onderdeel zijn van het afweersysteem. Zij eten rommel op, bijvoorbeeld na celschade of onze oude cellen, maar ook pathogenen zoals bacteriën en schimmels. Onze fagocyten zijn de neutrofielen en de monocyten en macrofagen. Neutrofielen zijn de meest voorkomende witte bloedcellen in ons bloed. Waar een ontsteking is, gaan zij snel heen en het zal je dan ook niks verbazen dat pus met name uit dode neutrofielen bestaat. De monocyten en macrofagen zijn ook witte bloedcellen, waarvan ze als ze in het bloed zitten noemen we ze monocyten en als ze in het weefsel gaan zitten dan noemen we ze macrovagen. De verschillende typen macrovagen hebben dan ook verschillende namen gekregen nog, zoals de koepfercellen in de lever of de gliacellen in ons zenuwstelsel. Deze macrovagen kunnen dan maanden tot wel jaren in dat gezonde weefsel blijven zitten. En hoe gaat fagocytose? Een macrovaag die in het weefsel zit, spot bijvoorbeeld een bacterie. En dan zal die stoffen gaan uitscheiden, zoals interleukines, waardoor de neutrofiel een seintje krijgt om door de bloedvaatwand heen te komen, wat we diapedese noemen, en gaat dan richting het pathogeen. Op de neutrofiel zitten een aantal receptoren, waaronder eentje die direct aan de bacterie kan binden en eentje die aan de antistoffen kan binden. Zoals je in de afweervideo's hebt geleerd gaan antistoffen aan de pathogenen zitten als een soort van neon knipperlichten. Daarna kan de fagocytose gaan beginnen. Het begint met de pseudopodien die zich om de bacterie heen sluiten. Vervolgens sluiten ze zich en vormt dat een rondje celmembraan wat we een fagosoom noemen net als bij ons eten zal ook deze bacterie worden verteerd. Dit gebeurt door de stofjes die in lysosomen zitten. Deze voegen zich samen met de fagosoom, waardoor er een fagolysoom ontstaat. Door de schadelijke stoffen wordt de bacterie verteerd en zo onschadelijk gemaakt. In het geval van een neutrofiel kan de cel een aantal van deze bacteriën fagocyteren, maar zal vervolgens doodgaan. Een macrofaag is in die zin anders, want die kan stukjes van de bacterie presenteren op zijn celmembraan, want het is een antigeen presenterende cel. Hiermee zal hij de rest van de afweerreactie aanjagen door de T-cellen te activeren. Hier heb ik nog een leuk filmpje gevonden hoe een neutrofiel er in het echt uitziet onder de microscoop. Deze video is in een tijdspanne van 2 uur opgenomen, waarbij je ziet dat een neutrofiel zich beweegt en meerdere pathogenen citeert. in dit geval zijn het kleine sporen van een schimmel. Om de stof extra goed te onthouden raad ik je aan om de oefenvragen te maken die bij deze video horen. En bekijk daarna de video over a-specifieke en de specifieke afweer. Bedankt voor het kijken!